Hey, in deze screencast heb ik het over de zoekhulpmiddelen met afbeeldingen. En stel je wil een nieuwsbrief maken en uh, de nieuwsbrief wil je aandacht besteden aan sneeuw. Nou, dan uh, ga je natuurlijk intypen en dan zie je hier alle afbeeldingen. Nou, wat zou je nou nog kunnen? Belangrijk is, stel dat je hem wil gebruiken voor je website. Nou, dan moet je kijken, hey, is die wel beschikbaar? Die, wat zijn de gebruikersrechten? En dan zul je iets moeten pakken, gelabeld voor hergebruik. Nou, dan blijven er nog heel veel over. En gelabeld voor niet-commercieel gebruik, zie je dat er toch ook nog wat uh, overblijft. Dus zo kun je foto's uh, zoeken die je echt wil gebruiken voor je website. Uh, zo. Nou, uh, wat kun je nog meer met deze toolbox? Je kunt ook kijken naar kleur. Uh, misschien wil je alleen zwart-wit. Nou, daar komt uh, weer een nieuwe lading foto's terecht. Um, misschien wil jij een beetje blauwig. Uh, dus zo kun je ook nog zoeken wat geel, kijk wat dan komt. Uh, wat past bij de opzet van je document. Uh, dus hier kun je naar kleuren zoeken. Soms uh, zoek je wel eens een lijntekening. Nou, sneeuw en lijntekeningen is natuurlijk wat lastig. Eh... Uh, Misschien wil je clipart gebruiken. Ja, zo kun je dus hier kijken naar uh, foto's alleen. Ja, dus maak hier gebruik van als je zoekt naar speciale uh, afbeeldingen. Uh, hier nog de animatie. Nou, dus zo zie je dat je mooi uh, elk type krijg je weer alle afbeeldingen. Fijn ook eens om te weten dat je hier kunt zoeken met exact. Je kunt grote afbeeldingen zoeken, maar je kunt ook exact zoeken. Stel dat je een banner wil en die banner is 500 breed en 250 hoog. Nou, dan krijg je hier een mooie banner die je kunt gebruiken. En zo kun je dus heel fijn eigenlijk op maat met de toolbox een aantal afbeeldingen zoeken. Heel veel succes!